Men zegt dat als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf. Maar eigenlijk is het een beetje onzin, want je kunt niet, nooit buiten jezelf dingen doen. Want de wereld is ook je eigen projectie. Dus als je aan de wereld begint, begin je ook aan jezelf. Iedereen zit in zijn eigen wereld, toch? Ja, dat klopt. Er zijn mensen die... Uh... Die spreek ik wel eens een keertje. En die hebben van alles en nog wat. Dus op een gegeven moment kreeg ik de indruk van... Het lijkt wel alsof mensen die iets hebben... Dat je een beter gevoel krijgt van... Ik heb, dus ik ben. Ik heb wat, bedoel je? Ik, ik heb wat. Wel. Ik heb wat en daardoor ben ik wat. Maar gaat het over goede dingen, bezit of gaat het over andere nee, dingen? Het ging over de, nee, het ging, niet, het ging niet over bezit. Het ging over juist iets van... Een kwaal of een, een handicap of een, iets waar, eigenlijk iets, iets, een iets wat je dwars zit, eerder dan de, ja. iets positiefs. Ja, ja nou kijk, dan zie je een beetje dat je, je jezelf wat wordt door wat te hebben. dat een klacht te hebben of uh, een beroep te hebben. Of, uh, maar je kunt niet anders, want je, je moet jezelf op een of andere manier waarderen. Of onderwaarderen, want dat is ook aandacht krijgen en dat is ook een waardering. Je moet altijd wat hebben. Dus je ik-beeld wordt bevestigd door dat wat je hebt? Ja, je kunt het uh, in elk geval voeden. En soms, uh, tegenwoordig zijn heel veel mensen die uh, bezig zijn met negatieve voeding. Gewoon aandacht, wat zou zielig zijn of iets hebben. Maar het is, het is eigenlijk een tegenpoel van deze tijd. Je bent ook succesvol of ben je een mislukking. Hè? Dat is... Uh, een beetje van deze tijd. Je moet de top... voor iets worden. En als je dat niet wordt... Ja, wat heb je dan over? Dan heb je wat. Letterlijk. Dus de top, de top in positieve zin... maar ook de top in negatieve zin. Dus ja, het trekt Pure de ellende of ja. pure geluk. Ja. Of succes. Maar je hoeft niet in zo'n externe te denken... want uiteindelijk gaat het over... niet hoe je doet of wat je bent... maar meer uh, um, over... Uh, de manier hoe je ermee omgaat. Zoals ik altijd zeg, het is, je, je moet jezelf accepteren zoals je bent, dus zelfs als je kan zeggen van ja, maar die zit altijd te klagen over wat hij heeft en de ander zit altijd te laten zien hoe geweldig die is. Dan zou ik zeggen nou, eigenlijk jezelf accepteren zoals je bent is niet stoppen daarmee. Niet ineens, als je iemand bent die altijd wat heeft, ineens stoppen en uh, doen alsof je dat niet hebt. Of iemand die altijd geweldig vindt en moet bevestigd worden door anderen, ineens dat niet meer doet. Nee, wat de echte innerlijke groei is op het moment dat je het gaat waarnemen. En dat is vanuit je ware natuur ben je altijd waarnemend. Als je door hebt dat hij iets doet, dat is doordat je het waarneemt. En door die manier accepteren dat je bijvoorbeeld voortdurend bevestiging zoekt of positief of negatief begint de echte verandering. Want uiteindelijk is het zo dat als je jezelf niet als beeld ervaart, hoef je geen bevestiging meer te hebben. Want dan ben je, voel je vol, ben je, ben je gewoon bevredigd als het ware. Je mist niks. Dus ook geen behoefte aan bevestiging. En dat is de enige manier om dit op te lossen. Welke weg die je dan uh, oorspronkelijk of het, het is om altijd bevestiging te zoeken, positief of negatief. Dan houdt het pas echt op. Maar ik denk dat het een hele moeilijke stap is van het bewust worden. En, van, en het daarna stoppen. Ik denk dat het, het is iets is wat elkaar in stand houdt natuurlijk. En je kunt je op een gegeven moment worden er bewust van. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan het kan, het kan laten gaan. Het is stoppen. Ja, maar dan heb je twee verschillende dingen. Het laten gaan en het stoppen. Het stoppen kun je niet. Want zodra je eh, vanuit je ik wil stoppen, krijg je een nieuwe ik die ander gedrag creëert en dan zit je een 7 schuitje. Uh, laten gaan is ook moeilijk, maar dat is de enige manier. Want laten gaan betekent niet uh, meer doen, uh, je moet niet meer remmen. Want je probeert sociaal te doen bijvoorbeeld, je gaat niet iedereen lastig vallen met je problemen. Er zit een soort bepaalde remming. Dus laten gaan betekent niet je remming loslaten, maar gewoon waarnemen voortdurend dat je dat doet. Dat je bijvoorbeeld klacht of je ziektes of je ziet voortdurend te vertellen hoe geweldig je bent. En dat gedrag en die aanzet en al dat, met alles daarop en daaraan, ga je niet veranderen. Je laat gewoon plaatsvinden alsof je naar een film kijkt die die Interessant vindt, maar je gaat niet de film zelf veranderen. Je bent alleen maar toeschouwer van en op het moment dat je dat doet, dat verandert het, want je stopt met energie daarin te stoppen of dat te voeden en dan gaat dat gedrag misschien in het begin veel heftiger worden, omdat het ook de remming gaat, toch een beetje af op het moment dat je het niet veroordeelt. Uh, maar op een moment omdat het niet meer instapt, dan neemt het af. Dus dan stopt het wel. Dus het is niet uh, beslissen om het niet meer te doen. Ja, je mag je wel beslissen, anders ga je hier niks aan doen. Maar het is het waarnemen daarvan die zorgt dat het stopt. Ja, tussendoor de toeschouwer zijn. De toeschouwer zijn, dat is een belangrijk, dat is een belangrijk uh, meetpunt om te weten dat je op de goede weg bent. Ja, maar het enige toeschouwer zijn hoef je niet te zijn of te doen als het ware. Want... Je bent altijd de toeschouwer. Als je iets doorhebt, als je zegt van nou nou, doe ik lullig, hoe weet je dat je lullig doet omdat je al de toeschouwer bent. Hè? Dus je bent voortdurend de waarnemer. Je hoeft niet uh, te creëren. Je moet alleen maar bewust worden dat het er is. En dan je ja, aan overgeven. of Gewoon in relaxen als het ware. In, uh, in het berusten, het feit dat je het ook allemaal al waarneemt, dus je hebt in plaats van accent in de actie te zijn, leg je legt het accent op dat wat bewust is van je actie. En dat is de toeschouwer of de waarnemer zijn. Je hoeft niks wat te doen in feite. Alleen maar door hebben dat het er is.